Zo, Goedemorgen, de container is net geopend en we zijn nu aanwezig bij de Honda Roadshow Motoren 2019. We hebben de container met de Honda promo video en we hebben een hele rits mooie demo's in beeld. We beginnen met de CBR500R. Deze motorfiets is voor A2 rijbewijs geschikt. Dat is de grotere boer, de CBR650R. De CB650R, de naked variant. Super fijne motorfiets en de opvolger van de welbekende Honda Hornet. Dan de NIO Café lijn CW 1000R, cwr 650 r wederom, want we hebben er twee van vandaag. Dan de Honda Goldwing, uiteraard mag die niet ontbreken vandaag. Deze motorfiets is voorzien van de nieuwe DCT 7-trapsautomaat. We hebben hem vandaag tot onze beschikking gekregen en kunnen u vertellen, hij zit helemaal vol geboekt. Gaan we gaan wat meer richting het Adventure segment, want dat is iets wat op het moment heel erg hot is. We zien de XADV. Dan hebben we twee Africa Twins, gewoon geschakeld en DCT. En dan hebben we nog als laatste de NC57X DCT. En de nieuwe CB500X, waar we heel veel van verwachten. Ja, binnen hebben we uiteraard ook nog een hele hoop motorfietsen. Grote showroom. We laten u graag even zien wat we allemaal in huis hebben. Ja, een klein stukje uitleg van de demo motoren DCT, semi-automaat moet ook uitgelegd worden. We hebben iemand die gaat nu met de Goldwing rijden in de groep. Wat verwacht je ervan? Uh, nog niks, dat is het beste. Dat is inderdaad het beste, veel <laughs> We maken ook van iedereen die met de groepjes meerijdt een fotootje voor het aandenken in het plakboek. Ik zal laten zien dat we een mooie fotostudio hebben gebouwd. Ja, we hebben vandaag niet alleen de Honda Roadshow te gast, maar we hebben ook een tussenstop voor de Honda Goldwing Club die hier een lokale toertucht aan het rijden zijn. Dus we gaan even kijken wat er voor motorfietsen allemaal staan. We staan mooi te glimmen in de zon. We zie ja, het E, we hebben een E, we hebben het één dat hebben op is dan je je deze we niet een E, we deze een E, is hebben een E, we hebben die zo uh, is het een zit we hebben een E, is hebben een E, en die rijdt dan niet door als ik jou al